Is het bericht van de overweldigende gebeurtenis tot jou gekomen? Gezichten zullen op die dag te neergeslagen zijn door angst, zoegend en uitgeput, die het gloeiende vuur zullen binnentreden. Hen wordt te drinken gegeven uit een kokend Geen ander voedsel is er voor hen dan gedroogde dornen. Nog is dat voedzaam, nog het de honger. Gezichten zullen op die dag vreugdevol zijn, verheugd over hun in inspanningen in een hooggelegen paradijs. Je zult daarin geen nutteloos gepraat horen. Daarin is een stromende bron, daarin zijn hoge geplaatste tronen, gereedgezette drinkbekers gerankgeschikte kussens en uitgespreide tapijten. Kijk zij dan niet naar de kamelen, hoe zij zijn geschapen, en naar de hemel, hoe hij is verhoogd, en naar de bergen, hoe stevig zij zijn opgericht, en naar de aarde, hoe vlak zij is uitgespreid. Waarschuwen daarom, jij bent slechts een waarschuwer. Jij bent niet belast met toezicht over hen, maar degene die zich afwendt en ongelovig is, Allah straft hem dan met de grootste bestraffing. Zeker, hun terugkeer is alleen tot ons. Voorzeker, daarna is bij ons hun afrekening. Bismillahirrahmanirrahim Hal ataka hadithul ghashiyah وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه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 O oh Allah, laat mij profijt hebben van hetgeen wat u mij onderwezen heeft en laat mijn kennis toenemen. Amin. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, wie iemand tot het goede leidt, krijgt dezelfde beloning als degene die naar zijn advies handelde. Deel het met je vrienden en familie die er ook profijt uit kunnen halen en abonneer zodat je een melding ontvangt bij een nieuw filmpje. Jazakum allahu